Zo zijn we weer, Goedemorgen morgen lieve YouTube-kijkers. Welkom bij de vlogjes van De Stofjes. Zondagmorgen praat. zijn we weer. Vorige week gevoetbald, uh, we hebben begonnen, alleen er was zoveel regen, zo koud. Oh. Maar goed, uh, vandaag weer begonnen. Met een rondje vuur vandaag. Oh, Ik heb uh, trouwens een muntje, ik ga heel eventjes uh, een doosje eitjes halen. Want ja, af en toe een eitje pakken is lekker. Uh, ik zie jullie zo momentje. Zo, daar zijn we dan. Eitjes. Dan gaan we daar eens kijken of we een lekker eitje kunnen bakken. Of niet. Want natuurlijk gaan we ze dus weer voetballen. Vandaag uitwedstrijd. Mooie Rosmalen. Malen. Papa. Gaan we weer beginnen met de competitie. Fijn. Ik heb gestrokken met de dames. Het uh, was uh, niet heel bijzonder. Helaas verloren. 3-1. was niet goed. Het was niet goed. En dat is uh, uh, uh, Ja. Gezien de wedstrijd eigenlijk ook helemaal niet zo. Uh, die zon die staat een beetje verkeerd. Maar goed, uh, uh, we moeten wel zeggen, het was gewoon niet goed. Zo simpel is het. Uh, je, kan, uh, je kan dan uiteindelijk wel, uh, wel strijd leveren, maar als het uh, een nutteloze strijd is. Oftewel dat je wel uh, uh, uh, flink bezig bent en je hebt totaal geen balcontrole, nou, dan hou je het op. Dan kun je strijden wat je wil, dan loop je iedere kracht in de feiten aan. Dat is niet goed. Maar ja, dan moet het beter. Dan moeten ze wel op de trainingen komen, anders gaat het niet. En als dat zo gaat, zoals het nu gaat, ja, dan, dan, blijf je, dan blijf je sukkelen. Maar dan wel achteraf lopen bepalen dat ze verloren hebben. Dus ja, het is over het een of het ander. Maar goed, gaan we er nog niet over hebben. We gaan nu over de orde van de dag. Vandaag OJC Rosmalen uit. Het schijnt een lastige ploeg te zijn nu, De trainer vorige week een wedstrijd gekeken, het schijnt een goede ploeg te zijn, dus we moeten even afwachten. Ja, voor de rest de uh, horeca, protesten die langzaamaan beginnen te komen, ja, ook daar kun je wat van vinden. We moet uh, in mijn optiek gewoon een keer, uh, keer klaar zijn. Uh, het sluiten van, de, van zaken uh, ja, uh, Omicron is, uh, is nog steeds besmettelijker, Als besmettelijk. Maar zoals je ziet dat de IC's uh, behoorlijk aan het dalen zijn opnames. Uh, ja, joh, weet je, op een gegeven moment is het gewoon niet meer te houden. Mensen horen uh, ja, er een beetje zat. Mensen ze worden een beetje ziek. Ja, ze worden ziek. Mensen zijn het een beetje zat aan het horen. Wel, uh, voorzichtig zijn, maar dat is dan in, in ieder geval uh, een klein beetje eigen verantwoordelijkheid laten gelden. Uh, uh, dat doe je vroeger ook. Toen een verkoudheid golf hadden ook, uh, ben, je, ben je ziek, te blijf je thuis, voel je, je niet kapaal genoeg om te werken, dan blijf je thuis. En uh, ben je vet genoeg, al, uh, al heb je een uh, knijsno, klein uh, stondje je ging gewoon werken, en dan, dan moet je thuis zitten. En dan ligt het bijna het hele, hele bedrijf op zich altijd bij wijze van spreken. Dus... Niet meer, niet meer te rijmen. Kostenbedrijven zoveel. Is het niet aan, uh, aan uh, uh, gewoon de dingen. Sorry voor dit kleine rare rente, Maar. Mijn vrouw die is nog werken. En als het een beetje mee zit. Komt ze weer op tijd thuis. Zodat ik die auto mee kan nemen. Pa! Hop! Zo! Maar goed, zoals ik al zeg, eh, bedrijven en, en, en andere instellingen die, die, die zijn toch gewoon een beetje, een beetje zat. Je ziet al, ze gaan nu ook al in het hele quarantaine van dan gaan ze in één keer weer, weer aanpassen, weer opnieuw aanpassen. eerst was het eh, tien dagen, toen was het zeven dagen, nou we ze weer terugbrengen naar vijf of, of zelfs naar vier dagen, of zelfs helemaal niet meer. Ja, het, eh, joh, weet je, als als de regels ingevoerd moeten worden, dan kan het van de een op de andere dag. Maar de regels loslaten, daar dan, dan moeten ze weer, eerst weer, weer twee, drie weken over nadenken. Ja, dat is allemaal... Uh, ja, ik, ja, soms, ik weet, het niet meer. ik weet het niet meer. Maar goed, uh, daar gaan we het uh, nou, verder niet meer over hebben. Uh, ik ben thuis, ik ben klaar. Vlogje zit er weer op. Zoals ik al zei, vorige week heb ik niet gelopen, Vandaag had ik vier rondjes gelopen. En uh, ik vond het helemaal niet zo, uh, zo heel erg slecht uh, gaan qua tijd. Uh, gemiddeld uh, 6 minuten 14 per kilometer of op een kilometer. Dus op zich uh, ging het nog wel, uh, wel redelijk. Het is natuurlijk vrij koud. Uh, ik uh, had uh, qua, qua kleren had ik uh, eigenlijk gewoon uh, ja, een korte broek aan. Ik dacht dat het iets warmer zou zijn. Maar ja, dat was het dus niet. Dus uh, geef geeft niet. Ik zou in ieder geval zeggen, ik heb een blauw duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal als je het leuk vond. En dan gaan we volgende week weer opnieuw beginnen. Met weer een lekker looprondje. Dus ik zou zeggen ciao En tot de volgende keer. Wow.